Ik denk dat de autobranche wel een bepaald imago heeft. Ja. Dat denk ik wel. Kijk, je hoort ook wel eens over andere branches uh, dat je heel goed moet uitkijken voor het geval dat je ergens bij bent uh, wordt of wat dan ook. Zeg maar. maar de autobranche heeft helaas wel een bepaald imago. Wat is het imago van de toekomst? Um, kijk, dat is een goede vraag. Ik, nou, laat ik het zo zeggen, wat het imago wordt weet ik niet zozeer. Maar ik denk dat het wel veel belangrijker wordt dat je persoonlijk en eerlijk contact, dat, dat, dat, dat, dat je daar steeds meer op moet gaan uh, scoren. Zeg maar, dat dat veel belangrijker wordt. Oké, okay, maar behandel een ander ja, zoals, zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is de regel. En, en, ja. en dat is jullie regel binnen het bedrijf? Ja. ja, dat geldt ook overigens voor personeel, maar dat geldt zeker ook voor klanten. Zeg maar. Waar um, zie je dat in terug? Nou, heel heel simpel voorbeeld. Um, ik doe met naam meer de verkoop binnen het bedrijf. Zeg maar, en wij leveren al ons, in principe al onze auto's af met een jaar garantie. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen is dat als de garantie bijna voorbij is, dat we de klant bellen. Joh, het is misschien even slim om langs te komen. Dan kijken we de auto even nog sowieso helemaal goed naar voordat hij de garantie uitgaat. Oké, okay, dus meer plezier, daar waren we, meer vertrouwen, eerlijkheid. Eerlijkheid. Behandel iemand zoals je zelf ook behandeld wil worden, ja. bij deze.